Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSPD voor en Moor. En vandaag een roleplay video. Maar voordat ik daarmee begin wil ik jullie toch even laten zien tot het geen clickbait is. En tot het dus echt is, want ja dat vind ik wel. Ik hou zelf niet zo van de clickbaits en ja mensen denken het eigenlijk wel waarschijnlijk tot het een clickbait is. Maar ik wil jullie toch laten zien tot het niet zo is. Um, ik ga nou mijn collega hier pepperen. En dat ga ik de mail nu doen. Gepepperd. Ja, met het busje. Zoals je hier ziet, busje in mijn handen. Je kunt sprayen. Dat zie je ook eruit komen. En mijn collega gaat nu mij pepperen. En dan zie je dat het ook echt werkt. Kijk op een moment. oh, En je ziet helemaal niks meer. En je ligt op de grond. In de tussentijd tot, ja, tot mijn collega dat uh, heeft gedaan. Kan hij van alles met mij doen. Als ik dat nu ook wil doen. Ik pepper hem. Hoppa. Ik pepper hem. Hij ligt. Ik doe die weg. Hij valt. Ik ga op hem zitten. Slash. Kuf in dit geval dan. Wachten, wachten, wachten. Op, als het goed is. Ja, is hij aangehouden. Kijk eens. En zo heb je dus iemand onder controle. Het is niet voor single player, nog niet. In ieder geval waar je het wel kunt gebruiken is in roleplay reality. Dus als je nou zelf ook die pepperspray op een juiste manier wilt gebruiken, raad ik je zeker aan om de roleplay reality te joinen. Voor nu komt er een video, uh, een scenario waar iemand niet echt helemaal meewerkte in het park, en die hebben we moeten pepperen. Hoe dat, uit, uh, hoe dat loopt, dat zie je nu. 504 RT, RTX vier over. Vijf Ja, ik heb voor jullie een prio 2, uh, Krooswijk Park, daar, uh, over melding. Er zou iemand staan schreeuwen, een beetje gek staan te doen. Uh, burgers vinden het allemaal wel betreend. Uh, het betreft uh, een man, een blauwe blouse, groene broek en zwarte schoenen over. Ja, dat begrijpen, we gaan die kant op 3-2. Ja, 5 nog hieruit. Ach, ach, 8, en er is 1 koppel koppelverzoek over. 8-8 koppelverzoek. Maar deze geaccepteerd met gekoppeld over. Ja, Heb jij de locatie erin staan? Ja, staat erin. Uh, rechtdoor. Ja. Het segment komen heel bekend voor. Als het weer dezelfde mannen is die we vorige week hebben aangehouden, dan gaat het nog wel eens leuk worden. Ja, ik hoorde hem ook al, dat zal wel weer uh, altijd in dat park. Ja. het okay, was de melding nog eens? Gewoon aan het schreeuwen of? Uh... Ja, hij was aan het schreeuwen volgens omstanders, dus... We hebben weer gesnoofd Net zoals vorige keer. Ja, wie weet, ik hoop het niet. Ik hoop het ook niet. Dan uh, de snelweg over links omhoog. Ah, ja. Dan is het dat parkje daar. Uh... Yes, duidelijk. Gaan we is even kijken. Nou, als we hem daadwerkelijk gewoon overlast zien uh, geven, dan uh, houden we hem deze meteen aan. Uh, scheelt ja. dat die discussie van de vorige keer? Ja. Ja, ik hoop hier nog niets. Hier uh, links? Ja, van? hier links in het park. Moeten we even kijken hoe ver we kunnen komen. Als we even een stukje lopen. Wat staat daar? Er staat al iemand. Ja, uh, er staat wel iemand. Is hem dat? Uh, volgens mij wel. Vind ik rustig dan. Uh, OC, 5 van 4. 5 van 4 hebt weer. Had je nogmaals het signalement voor ons over. Ja, dat is een um, man, blauwe bloes, groene broek en zwarte schoen over. Is hem niet. Oké, okay, dan gaan we nog even zoeken over. Ja, dus genomen 5 van 4 uit. Hoi. Hoi. Uh, misschien kun je via de andere trap even omhoog gaan. Uh. Ja, ik ga ja. de andere kant op. is goed. Blauwe plus. Als jij die kant op, dan pak even de andere kant. Uh... Ja. Ik hoor ook nog niemand. Kui. Nu wel. Hoi. Staat hij nou? Hé joh. Ja, ik heb hem hier collega. Hey! Oh. Hey, wil je ook Jonko wat dan. Is hem dat... Hier voor je, ja. Ah, nou ja. Maar hij staat ook er ook uh, Net zoals vorige keer. Nou ah, ja, de uh, Pepperspreek rijdt. Hey! Ja, ik pak hem vast. Ik hou hem vast, dan gaan we eens kijken. Hey! Goeiedag meneer. Hey hoor, ja. Hey. Mag die Joy meteen even uitdoen? Waarom? Hey, luister, we krijgen meldingen van overlast. Uh, daar heb ik niks mee te maken. Weet je zeker? Je verdoet ja. wel aan het element namelijk. Oh, ik voldoet aan het element. Ja. Blauwe bloes, groene Vorige broek. week hadden jullie me ook weer aangehouden. Ja, vorige week hebben we je ook aangehouden. Ja. ja, ik heb helemaal niks gedaan joh. Ja, maar goed. Die discussie hadden we vorige week ook. Ja, ja, ja. Mag ik even je identiteitsbewijs zien? Nee, nee, nee. Ja, nee. kom maar. Ik voordeel bij deze een geldig identiteitsbewijs. Uh, ik zei toch een nee. Of doe je dat niet aan word je gewoon aangehouden ja? ja nee. Ga je meewerken? Moet ja, ben nee. je bent aangehouden, omdraaien. Nee. Pum. Omdraaien. Meewerken. Als je meer werkt, spray gebruikt. Ja nee, doe je. Hé, staan blijven, kom op. Uh, nee. Pepper. Hey. Maar oeh, gehoord. Hij zei 5 van 4 verdachte gepepperd. Verdachte gepepperd, dat is genomen. Oké, okay, pak extra. Heeft zijn extra in uit de paas nog over. Uh, op dit moment uh, met 3 man hey, bovenop. Ja, nou, ze snappen drie van de hoofd op. Kijk eens boeien. Laat me los. Ik zei het al, laat me los. Goed zo. Wou je hoofd naar beneden, hou niet te veel knipper op, bro. We gaan weer ogen uitstoelen. Ja, we je ogen. ogen. Hey, luister, heb je nog dingen bij die je bij mag hebben? ah nee, weet ik veel. Ik heb alleen een jointje bij me. Alleen een jointje bij. Oké, okay. heb je geen scherpe voorwerpen bij waar wij ons aan kunnen bezeren? Alleen mijn sleutel. Alleen je sleutel. Goed, we gaan jou fouilleren. Geen rare dingen doen. Hé hey joh, laat me los zei ik. Ga schoppen hoor. Nou, als Doe je nou gaat schoppen dan niet. leg je Leef weer met je gezicht doen. op de grond, ja? Schoppen hoor. Nee, nogmaals, als je gaat schoppen leg je met je gezicht op de grond. Hé, hey, meneer, help me! Hé, hey. ja, wat is dit? Gaan we even afstand houden? Hé, het is even politie provocatie? Zeg afstand houden. Hé, hey. hey, klootzakken. Mag ik even pakken blijven. Hé, help mij! Hij even afstand houden. Nee. Ik niks mee te maken. Laat die ballen gaan, joh, man. Je, je blijft staan, hè. Nee, 504 graag, één hatjes erbij. Eén hatjes erbij, hè. Nee, hoor. Afstand houden. Nee, waarom? Ik je, Volg je nu rekenen? om het gebied te verlaten. Waarom? Oh, ik heb nu gedaan. Laat die man We gaan lekker gaan, joh. Luister, ja, we hoor, zijn gewoon met ons werk bezig. Je kunt nu weggaan. Wat de vriend, ik zet je even op je knieën. Ja, ja, ja, heb wat ik op je gaan zitten? Ja, zeg maar, die zit nu Je wordt ook aangehouden, ja? Zitten blijven. Hé, vrienden, goed, hoor. Hé hey joh, help mij. Hey, laat die Hé, hey, luister nou, blijf gewoon even staan. Ze mishandelen maar. Ga me. die kant op. Hij ah, houden er neer nergens op dit. Meneer was hij bij de situatie? <lacht> ik geloof het niet. Niet spugen, yeah. ik gooi niet nergens op de grond. Deze politie. Hey. Hier. Ik hey, kijk deze. Goed. Ga daarachter maar even staan. Kijk eens man. Hé hey, luister, ik vorder u nu om daarachter te gaan staan. Waarom? Voldoen u daar niet aan, word gewoon aangehouden. Oké? Okay? Ja, waarom? Ik vraag je, je gewoon nu te vertrekken. Dat oh, is een vordering en dat moet je aan voldoen, anders wordt je aangehouden. Oh, dus ik mag hey. ineens lekker filmen of wachten? Nou, ik nou zei niet dat doen? je niet mag filmen, maar ik zeg wel dat je moet vertrekken. Ja, nou, uh, vind je dit dan allemaal tegen je? Nee, maar je hoeft hem toch niet te verdedigen? Je weet de hele situatie niet. Nee, uh, kende ik, hem. ik kom aanlopen ik zie ineens hij, uh, dat hij... Ja, maar heeft u van oh, tevoren ook het verhaal gezien? Nee, dit kan gewoon niet, man. Nee, precies. Ga maar met zelf, mijn collega's zelf, mee, anders. Nee, ik, ik weet niet wat wat. Uh, hou oh, je, je mond op nou. Hou oh, zelf je mond. Alles wat je zegt gaat tegen gebruikt worden, je hebt recht op een rechtsbijstand. Nee, Heb je zelf een advocaat? Nou, dit kan toch ja. niet, man. Oké, okay, dan kan je jullie wil gaan te ja? Op Ruist, op, op de de op de laatste weg. keer. Vertrekken, nu of je bent aangehouden? Ah, joh, man. Dit dit ik mag hier gewoon lopen, hè? Collega's, hou maar aan. Ja, nee. Alboel lang, nee. Nee. nee. Even blijven staan, Wint. Nee. Even blijven staan. Ik zou je moeder doen, hè? Nee. Even blijven staan. FC 504 hey. nogmaals aanhouding. Hey, Twee jaar nog te aangehouden. Twee jaar nog te aangehouden. Wint! Hey. Hey, weg, Wint. Laat je ouwe mannen gaan. Het. Hey. Hey. joh. Hey. Hey. Op knieën. Loot, pak B. Zou hij hey. naar tegen de grond? Tegen leiders. Rond, oh, rond. Op de grond liggen. Au, oh, joh. Au. Oh. Kijk nou wat je met die man doet joh, oh. ook te mishandelen net zoals mij Oh stil okay. Collega, ik uh, breng hem volgens naar de bus Jo is goed, ik kom aan. Nee, ik kom ah, niet Hé boei Hoi ah, joh, hou ah, joh, ah, joh. Oh. Boeie heel goed ja, ik heb niks aan de zwaar Hij ja, moet nog even gefouilleerd worden, wij ja, hebben hier een buurtje, dus neem met mij Hey, heb Dit is iets voor Jos die weet wel deze uh, politie. Ah, marsmisbereik joh de collega's led op die van ons is het te spugen. Hé, hey, vriend, laat maar gewoon gaan, ik heb niks Je doet de bus alvast open. Nee. Ja, blijf maar achter me lopen hoor, want dan kan hij ja. niet spugen. Maat, maat, wat doe je? Dat ja. is. Hij wordt aangehaald, niks. Ah joh. Politie van Nederland, echt. Politie in Nederland is niks. Kijk okay, ik ga je vieren, vriend. Uh, spullen bij die je niet bij je mag hebben? Ja. Uh, nee. Spullen dat waar gaat ik je niet kan Het zijn mijn spullen. Oké, okay, dat is alles nee. wat ik vind is van jou hoor. Dus? Gaat hij goed achterin? Ja, ik heb een op uh, opgedaan. Uh. Oké. Okay. Hij schoon rustig, hij zit vast in de gordel. Moet je rare dingen aan doen of raak moet toestemmen hoor? Ja, dat komt wel goed. Als je daar gaat doen dan. Uh. Had je maar gewezen waarop hij wilde aangehouden? Ja hij heeft ook zijn recht al doorgekregen. UC 5 naar 4. 5 naar 4, recht maar recht. 2 x AT richting HB over. Collega, 2 HB. dat is genomen 5 4 uit. Maakt ze maar een spoedrit van hij zit zo tegen dat raam aan het plaan. 5 naar 4 nogmaals voor de C. 504. Ja, we hebben de verdachte die zich uh, even verzet achterin, kunnen we met uh, toestemming richting AB. Ja, positief, er is toestemming over. Ik uh, zit half op hem, dus de snelheid mag erin. Uh. Heb je collega nodig achterin ook Nee ja, joh, laat me los. Nou, los. als we die ik hebben, mongol. He ik ga uh... gewoon rustig zitten. Nee, ik kan toch niet rustig zitten? Ja, de motorrijder even... rijdt uh, mee. Maar... Maakt het nou niet erger dan het al is joh Ah joh, jij zit toch met je halve lichaam op mij, een uh, beetje te pletten, mag toch. Ja, dan hoor. moet je de volgende keer gewoon lekker normaal doen en Jij moet normaal doen Laat je zien wat normaal doet ja, We rijden nu naar binnen oh. Oké, okay, je gaat gewoon dus rustig uitstappen, als je tegen gaat werken ligt mee de grond vloer hè? Nee, klantje, jou eens dus op de grond vloeren. Hier. Oké, let op, hij spreekt nog steeds. Ah, hij heeft een maskertje op, hij kan niet veel. Oké. Okay. Oh, oh joh, man. dat jeukt. Hij hoeft houden. Luister, we gaan hier op dit kamertje recht voor ons nu eerst even alle waardevolle spullen van jou uh, in een zak doen. Even wat uh, vingerafdruk uh, afnemen. Maar dat gaat gewoon zonder problemen gaan ja? Doe je die uh, maak je problemen van dan leg je meteen in de cel? Ja, ja, ja. Oké, okay. collega's doen eerst een riem af, telefoon en zo pakken, Schoenen uit en dan kan die uh, naar de cel. Vrij cel 2, oké. Okay. Luister, we gaan je hier in de hoek zetten. We gaan je ook hier zitten. We doen de handboeien af. En je gaat op de week als wij uit de cel zijn en de deur dicht is. Ja? Ja, ja. Ook, ook hier gebruiken wij geweld mochten nodig zijn. Ja, ik laat je zien wat geweld is straks dan. Straks, ja, doe straks dan maar. Ja? Ja, hier behandelen maar gewoon, joh. Trek hem al. Leg eens Ik heb toch niks gekeerd gedaan. Hoop. Yes. Hoop. En dicht. Goed zo. Hey Frit, wat is dit? Hé! Hey. Ik sta eens op, eh, uh, status vrij. Yes. Hey joh, hier komen jij, politie! Hé, hey, wat is dit? Hey!